Met storytelling vertel je een verhaal, dat weten we allemaal. Je boetseert het met de taal, voor de lezer die wat wil weten. En soms lukt het niet helemaal, omdat je iets belangrijks bent vergeten. Want je schrijft niet voor jezelf, je schrijft voor je publiek. Dus bij je spuit 11, dan oog je slechts kritiek. En ben je niet jezelf, doe je jezelf anders voor, dan weet wat je te wachten staat, dan krijg je wel repliek. Want jij bent niet de held, die het juiste verhaal vertaalt. De oplossing ligt in het probleem, dat voor jouw doelgroep telt. Daarachter ligt een systeem die sprookjes achter kan zijn. De held, de, de dame in nood, de draak die schreeuwt, brandt en moord. Je voelt hem al. Dit, dit kan niet zo. Het geldt geld voor jouw klant. Daar is het aan de hand. Die heeft jouw hulp echt al nodig. En dat maakt je schreeuw overbodig. Reclame maken is taboe. Dat maakt je toehoorder alleen maar moe. Neem hem bij de hand en laat zien wat je kan. Show in instead of tell. Is, is the, the best way, way to sell. sell. Verpak het in een mooie doos, want een cadeau, dat wil je wel. Misschien vraag je je af, waar zijn zij nu mee bezig? Verstopt in dit gedicht zitten de elementen die je allicht kunt toepassen in je verhaal. De held, de uitdaging en het probleem, emotie en gevoel nemen ons allen mee op reis naar waar? De oplossing, Hoe je? Misschien dood jij de draak of wordt hij je allerbeste vriend. Het maakt niet uit als het maar raakt. En zo is het.